Kom je dan een keer naar me? Ja. Eerst even een applaus. En graag zou ik ook alle overige de deurnemers eh, graag even één uitnodigen om plaats te nemen in de sportlijn, want dat hebben jullie vanavond verdiend. Dus mag jullie even uitnodigen op het podium. En omdat onder, zij onderweg zijn, wil ik jullie eh, in ieder geval Dames en heren van het publiek, van harte bedankt dat jullie vanavond hier aanwezig waren. Uh, op 19 mei dan hebben we weer een volgend open podium. En dat doen we dan in de grote zaal. Dan hebben we een grote dansvoorstelling waar u van harte welkom bent. Maar ook in het nieuwe jaar zullen we weer een aantal podia, open podium uh, organiseren. En dat kan niet zonder dit talent wat vanavond hier op het podium heeft gestaan. Geef eens nog een davend applaus. Super voor de Jan Rukwandel, als de mensen die wij, de kastje de is van Goddard, van Hier staan ze. Dank jullie wel dat jullie En graag tot een volgende keer. Dus dan hartelijk welkom Ik wil zo nog, ik ga van jullie, ik ga met de lampje, ik wil na praten over wat u vandaag gezien en gehoord heeft. En uh, ik zie u graag bij de volgende dingen in het weer terug. Dank u wel, tot ziens, goed thuis!